Je kent het wel, je hebt allerlei plannen voor je business, maar de technische uitvoering blijft achter. Vandaag hebben we het over de uh, oplossing van dat probleem, want dit is Enrise Business Talk, waar we het hebben over jouw online business. En om mij de antwoorden te geven, heb ik hier bij me Steven Vries, architect bij Enrise. Welkom. Wat, wat zijn die technische uitdagingen die, die, die mensen tegenkomen op het moment dat ze... Willen gaan innoveren, nieuwe dingen, nieuwe producten, uh, uh, apps lanceren, websites lanceren. Wat zijn nou de dingen waar de vertraging dan altijd in zit in die projecten? Ja, dat zit hem eigenlijk op allerlei vlakken. Uh, vaak gaan ze kijken naar nou, wat is eigenlijk de visie van ons, uh, onze business. Willen we gaan groeien? Uh, moeten we juist uh, iets weg gaan snijden, iets vervangen? Is iets technisch van aard of uh, gaat onze business veranderen? Dan kom ik vaak kijken van joh, wat heb je eigenlijk staan nu en wil je naartoe? En past hetgeen waar naartoe wel bent wat je nu hebt. En dan gaan we kijken naar systemen die mogen aangesloten moeten worden. Hoe zit het met je bedrijfsprocessen? Uh, we gaan kijken van nou hoe flexibel is eigenlijk je landschap? En vaak zit daar ook wel een beetje de vertraging in. Ja. Om te kijken van ja, in hoeverre past dat uh, bij je toekomstvisie? Ja, maar je, je hebt het over flexibiliteit. Kun je uh, aangeven waarom we eigenlijk flexibiliteit nodig hebben? Het is toch het belangrijkste dat het gewoon ja, doet. <lacht> <lacht> ja, toch? Nou, vaak wordt er gewerkt vanuit een, uh, een praktijk van, joh, het moet gewoon werken wat we nu willen. Dus we hebben gekeken, wat hebben we nu nodig? Wat heeft de business nu nodig? Daar bouwen we iets voor, dat werkt allemaal top en prima. En als het allemaal goed werkt, gaan we kijken wat hebben we eigenlijk straks nodig? Uh, hoe gaat de business zich ontwikkelen? Hebben we te maken met enorme groei of juist terugloop? Uh, hoe gaan we daarmee om? En dan gaan we kijken, hoe flexibel zijn we eigenlijk om daarmee uh, om te gaan? En, en wat betekent flexibiliteit dan? Is dat, heeft dat met kosten te maken, doorlooptijden? Uh, wat, wat zijn de klachten, zeg maar? Want ik kan me zo voorstellen, ik, ik, werk, ik ben zelf marketeer. Ik werk bij marketing en ik kom bij IT met een goed idee. En dan komt IT met, uh, ja, nou uh, nog 15 vijf, items op de backlog. En dan, uh, dan gaan we eens een keer zitten. En dan drie maanden later heb je je idee. En ondertussen is de concurrent er al mee weggelopen. Ja, vaak ook in combinatie met dat ze iets gezien hebben. Goh, dat willen wij ook. Dat is al op de markt. En waarom hebben wij dat niet? Okay. En dan gaan ze kijken, nou, hoe kunnen wij dat uh, maken of niet? En... Dan komt de techniek omhoeken, kijken. ja, dat gaat ons zoveel tijd en werk kosten. Van dan de denk ja, het zit op de markt, waarom kunnen we dat niet gewoon inzetten? Ja, dus het gaat niet alleen over ontwikkelen, maar het gaat eigenlijk ook over... hé, uh, hey, er is een nieuw tool te koop of een nieuwe functionaliteit te koop. Kunnen we dat aanschaffen en kunnen we het meteen gebruiken? Ja, zeker juist dat. De, de markt ontwikkelt zich razendsnel. Er komen allemaal nieuwe pakketten, nieuwe systemen en daar wil je ook van profiteren. En hoe kun je dat nou snel en makkelijk doen? Ja, dat ligt toch een beetje aan hoe je een nu voorstaat. Van hoe makkelijk kan je het integreren daar. Ik vind dat grappig, want ik, ik, ik kom hier natuurlijk vaak en ik spreek jullie vaak. En jullie zijn echte developers, echte bouwers. Maar tegelijkertijd zijn jullie altijd op zoek naar een manier om iets niet te hoeven bouwen. <laughs> is, dat, is dat ook een beetje waar we het nu over hebben? Uh, <clears throat> ja, nee. Eigenlijk het, hetgeen wat we doen is maatwerkoplossingen bouwen. En waarom zullen we godsnaam iets gaan bouwen wat al bestaat? Waarom gaan we het wiel opnieuw uitvinden? Dat is zonde van het geld, van de tijd, van de doorlooptijd ook. Dus laten we alsjeblieft de zaken koppelen met je huidige bedrijfsprocessen en je techniek. En uh, ja, weet je, dat is gewoon ons idee om meer waarde toe te voegen. Waarom iets bouwen wat er al is? API betekent uh, Application Programmer Interface. Dat is eigenlijk de manier waarop systemen met elkaar kletsen op het internet. En dan komen we uh, op, op het thema uh, van. van waar we het over hebben, namelijk API-management. Ja, ik vind dat heel technisch klinken. Hoe is het nou dat zoiets iets een beetje technisch als API-management... dan zoveel impact heeft op de organisatie van je bedrijf? Vroeger had een bedrijf vaak één grote applicatie, alles deed. Ja. Tegenwoordig knippen we veel zaken op. Want tegenwoordig, je, hebt ook, uh, je bent aan het groeien als bedrijf. Je hebt software overal voor. Je moet denken aan je voorraadbeheer... Je administratie, financieel gezien, je klanten uh, en dat tot zaken moet met elkaar kunnen spreken. Bijvoorbeeld bij een orde weten welke klant hoort erbij. Uh, wat zijn zijn adresgegevens, waar het pakketje naartoe moet. Dus die systemen moeten met elkaar kunnen praten. En daar gebruiken we APIs voor. Eigenlijk is dat een, een manier om uh, systeem 1 met systeem 2 te laten kletsen, zeg maar. Ja. En als je dat op een goede manier managt, dan heb je het eigenlijk over API, management. Dan maak je applicatie zo flexibel dat het koppelen met andere systemen een stuk simpeler en eenvoudiger gaat. En daar komt dus ook dat inkopen van andere systemen kijken. Dus op het moment dat wij goede API's hebben, goed API-management... dan kunnen we ook dingen weggooien en vervangen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Zeker het koppelen van een stuk eenvoudiger. Je kan ook dingen gaan uitproberen. In plaats van dat je heel veel uh, nou ja, financiële investering nodig hebt om iets te gaan doen... dan moet je echt wel zeker van je zaak zijn dat je het gaat gebruiken. Als je API zo managt dat dat flexibel is kan je makkelijk ook systemen ernaast zetten en zonder uitpre of werkt het inderdaad goed dat je werkelijk het hele systeem gaat... integreren ja. met je business. Want je zei financieel, dus daar slaan we even op aan. <laughs> wat, is, wat is nou... Want het, het klinkt als extra werk. Je bouwt, want zo'n zo grote... één grote applicatie bouwen, dat hebben we niet voor niks gedaan. Dat hebben we gedaan omdat dat lekker makkelijk was en was snel af. En nu moeten we extra werk gaan doen om dat allemaal in elkaar te prutsen... en dat via API's met elkaar te laten praten. Uh, ja, ik, als ik opdrachtgever ben denk ik, ja hallo, kost dan maar extra geld. Maar jij zegt eigenlijk, het kost uiteindelijk minder geld. Het levert een heel stuk flexibiliteit op. En ik denk dat we het daarvoor ook over kostenbesparing hebben, dan dat iets veel of weinig geld gaat kosten. Uh, als je kijkt naar API's, die bouwen we als developer sowieso al bij systemen. Maar laten we dan één stapje terug doen en niet alleen bouwen wat er nu nodig is. Maar gaan kijken, nou kunnen we niet wat flexibeler en wat opener neerzetten, dat we ook andere systemen kunnen koppelen. En hoe wordt dan uiteindelijk uh, onze samenwerking hè, tussen IT en marketing, hoe wordt die uiteindelijk beter? Vaak heeft marketing allerlei plannen. Ja, en... dat, uh, dat uh, weet ik. Dat ja, kan ik beamen. Genoeg plannen, <laughs> ja. alleen die worden vaak geremd door de ontwikkeling. En door juist met een goede API management, een goede aanpak erin, uh, bied je juist kansen voor marketing om zaken uit te proberen, uh, meer systemen uh, te gaan koppelen, misschien ook parallel zaken te draaien. Dus geeft marketing uit meer kansen, meer handgrepen om zaken te ondernemen terwijl de IT-kant uh, daar veel minder werk aan heeft. Dus als je je backend beter inricht met API-management... word je flexibeler, je bespaart kosten... Uh, en je samenwerking met marketing wordt beter. Uh, wil je nou helemaal precies weten hoe dat werkt? We hebben een handboek API-management geschreven... en dat kun je gratis downloaden op nRise.com. Jij komt bij een heleboel klanten. Je bekijkt een heleboel IT-landschappen... Wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste technische uh, uh, problemen die jij tegenkomt... waar je denkt, van, uh, daar zouden we nou eens even uh, met APIs aan de gang moeten? Nou, vaak zie je dat bedrijven al zaken bestaan, uh, technisch iets ontwikkeld hebben. Uh, vaak een stukje maatwerk wat specifiek voor die business nodig is. Dat is door de jaren heen gegroeid en gegroeid. En uiteindelijk zijn ze daar wat minder flexibel geworden met uh, aansluiten van nieuwe pakketten, systemen... of dat ze zelf moeten gaan bouwen. Vaak komen wij en dan kijken, joh, wat heb je eigenlijk staan... Wat wil je hebben? Wat heeft marketing bijvoorbeeld nodig qua handgrepen? En hoe past dat eigenlijk in je huidige IT-landschap? Er is uiteindelijk een keer een aanleiding dat ze, dat ze jullie bellen. Uh, is dat omdat ze iets nieuws willen wat ze er niet meer bij krijgen? Of is, worden jullie specifiek ook benaderd om gewoon ja, API management aan zich te komen doen? Hoe, hoe, hoe begint zo'n project, zeg maar? Het, het verschilt nog wel. Uh, soms komen klanten bij ons van ja, we zijn er zo lang bezig en eigenlijk willen we gewoon een soort van check hebben, zijn we op de goede weg bezig. Uh, wij zien natuurlijk allerlei klanten, allemaal systemen en de IT-afdeling bij zo'n bedrijf zelf, die zit vaak in hun eigen uh, business echt te kijken. Wat hebben we hier nodig? Terwijl ze misschien geen weten hebben van wat er eigenlijk om hen heen gebeurt. Dus wij gaan kijken Vio, wij zien daar kansen. Uh, soms gaan we ook met andere afdelingen zoals marketing of support aan de slag. Vio, wat voor wensen hebben jullie eigenlijk? Wat missen jullie nu? En wat bestaat er al in de markt wat misschien al 90% doet wat ze eigenlijk willen? En dan gaan wij kijken, nou, is dat in te zetten? Kunnen we dat koppelen? Wat is er voor nodig om dat te bewerkstelligen? En zodoende doen we uiteindelijk naar een project van, nou, hoe kunnen we jullie helpen om naar een volgend niveau te komen? Ja, en wat zijn de, de belangrijkste uh, echte technische problemen? Uh, lopen er ook echt dingen vast op een gegeven moment in zo'n, zo nou ja, zeg dat je een e-commerce uh, landschap hebt of een reserveringssysteem? Komt het ook gewoon voor dat dingen ja, gewoon stuk gaan, omdat ze niet meer te managen zijn, niet meer te onderhouden? Vaak merken we dat het uh, onderhoud steeds groter en groter wordt. Okay. Want zo'n applicatie-matig is gegroeid over de jaren heen. Uh, veel onderhoud nodig. En als er dan iets nieuws bij komt, elke keer wat nieuws erbij bouwen, betekent ook weer meer onderhoud. En dan merk je op plaats dat het spaar klopt en dat uh, de IT eigenlijk veel langzamer gaat dan marketing bijvoorbeeld zou willen. Ja. Omdat ze met onderhoud bezig zijn en niet met nieuwe dingen bouwen. Klopt, marketing ja. en de business wil vooral groeien, wil ontwikkelen, wil innoveren, wil stappen zetten. Terwijl de IT ook nog moet onderhouden wat er staat. Ja je zei net eigenlijk voor de tweede keer iets, iets uh, interessants. Want je, je zei, uh, wat is er in de markt te krijgen? Uh, en wat, wat kun je kopen? En daar hadden we het net ook al even over. Je maakt je architectuur opener. Je stelt jezelf open voor, voor ja, flexibel integreren met andere applicaties. Halen, mensen, of halen bedrijven ook dan financieel voordeel uit het feit... dat ze veel opener kunnen interacteren met de rest van hun markt? Dus dat ze veel makkelijker bijvoorbeeld... Nou, noem iets als betalingen, nieuwsbrieven versturen, dat ze dat kunnen uitbesteden? Zeker, maar denk bijvoorbeeld ook aan leveranciers die zelf hun systemen aanpassen en dus nieuwe koppelingen nodig hebben en wat dan ook. Uh, als je daarvoor een deel van je applicatie moet herbouwen, is het natuurlijk zonde van je tijd en geld. Als je API's goed op orde hebt, uh, zullen de wijziging echt naar gering moeten zijn, wil de leverancier van een systeem wisselen. Hetzelfde ook, wil een nieuw e-mail marketing systeem gaan koppelen. Want ja, het systeem wat we al jaren hebben, voldoet eigenlijk niet meer. Nou, je geeft jezelf meer kansen om daar keuzes in te maken. Dus eigenlijk krijg je veel meer vrijheid om te kiezen wat voor pakket bij jou past. En als je dan met API management aan de gang gaat, wat is eigenlijk de eerste stap die je zet? Gewoon technisch, praktisch gesproken? Uh, praktisch begin je met in kaart brengen wat er nu staat. Ja. Dat is stap 1. Ja. En volgens mij kijken, nou is het werkelijk zoals het hoort. Als zijn, zijn API's afhankelijk van elkaar, uh, zitten misschien zaken wat niet helemaal uh, gaat zoals het hoort. Dan moet je bedenken aan van, zit er niet veel data in? Geeft niet te veel data terug. Dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan privacy en dat soort zaken. Heb je een speciaal stappenplan of zo wat je gebruikt van nou, nu gaan we hier gaan we beginnen, daar zetten we het hakmes erin, of bekijk je dat echt helemaal per project? Nou, je kijkt wel per project, maar er zijn wel een aantal uh, nou, voorwaarden waar je naar kijkt. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, wat ik net noemde. Uh, sommige APIs hebben heel veel onderhoud nodig. Uh, dan ga je kijken, nou daar zit best wel wat pijn in, ook technisch gezien. Die ga je aanpakken. Maar misschien zit marketing ook al een half jaar te hikken tegen het feit van... nou, een uh, ander systeem willen we graag inzetten. Nou, misschien moet dat juist de focus hebben. Dus je gaat kijken waar kunnen we nu de meeste waarde toevoegen, uh, of juist de, de meeste kosten besparen. En wil je nou nog meer lezen over API Management en hoe dat voor jouw business kan werken? Download dan onze handboek API Management op enrise.com. Oké, okay, we hebben het over API Management, uh, maar... Eigenlijk zijn API's, zoals ik het begrijp, een manier om functies, systemen, componenten binnen je backend los te koppelen. Ja, klopt. Dat is de manier waarop jij verbindt met andere systemen. Zijn er speciale manieren, uh, verschillende zeg maar, uh, manieren om dat aan te pakken, om daar naar te kijken? Ja, uh, zeker. En uh, per project moeten we gaan kijken wat, wat past nou het beste. Uh, vaak komen we tegen dat een backend uh, nou ja, onderhevig is aan legacy software. Dan moeten we iets uitverseren bijvoorbeeld. Ja, legacy uh, software, dat is wat developers uh, zeggen als ze bedoelen oude meuk, hè? Per definitie alles nee. is vaak oude meuk. Maar het gaat om is het in te zetten voor uh, de toekomst of niet? Okay. Uh, soms moeten we afscheid nemen van bepaalde systemen. Dan gaan we zaken uitverseren en vervangen. Uh, maar vaak zit je ook met een uh, tussenfase in de zin van, stel je bouwt wat nieuws, heb je ondertussen wel een uh, business draaiende te houden. Uh, wat we dan bijvoorbeeld kunnen doen, is een uh, lager tussen zetten. Uh, een ipas oplossing heet het soms ook wel. Ja, A's betekent altijd as a service. Maar die INDP, kun je die even uitleggen? Integration platform. Integration platform. Oké, okay. ja, check. Wat het eigenlijk doet is data transformeren van systeem A, uh, vertalen opzetje wat systeem B snapt, en zo data dus tussen twee systemen te gaan uh, verplaatsen. En het biedt ook als optie dat je een systeem kan uitverzeren, vervangen, zonder dat je iets bij het andere systeem moet gaan vervangen. Ja, want zo'n uh, tussenlaag, uh, die, die doet eigenlijk een soort van ja vertaling, ambassadeurschap, zeg maar, tussen verschillende systemen. Ja, zie het als een, uh, een man in the middle, zeg maar. Ja. Een tussenpersoon die inderdaad snapt wat systeem A zegt... en die zegt, nou, ik vertaal het voor jou, ik stuur het naar systeem B... zodat die het ook snapt. Ja, en nou is IPA's dat suggereert... Van dat is iets wat je koopt as a service... maar jullie kunnen die tussenlagen ook zelf bouwen bij Enrise. Zeker, zeker. En uh, we gaan per... Uh, ja, je zult ook ook eens een keer nee zeggen. Als ik vraag, kun je het bouwen? <laughs> Alles valt ja. natuurlijk te bouwen, maar je moet ja. wel kijken van hoeveel zin heeft om iets te bouwen. Ja. Hè, misschien is het ook verstandig om iets uit de markt uh, te pakken. En als iets, zoals ik zeg, 90% aan alle uh, verwachtingen voldoet, waarom zou je dat godsnaam zelf gaan bouwen? Laten we alsjeblieft dan focussen op die 10% om die te krijgen. Of accepteren dat die niet nodig is, wat ook een optie is. Uh, dus verspil alsjeblieft geen tijd en geld aan zaken die er al bestaan. Ja, want als je zegt uh, as a service uh, inkopen, uh, maar ook als je zegt bouwen, dan heb je het altijd over kosten, dan heb je het altijd over budget... Dus in hoeverre speelt het budget dat je hebt een rol in de beslissingen die je neemt over API-management? Nou, zeker speelt die een rol. Want eigenlijk moet je een business case maken per geval. Wat gaat die kosten? Wat levert ons dat op? Is dat ons waard, ja of nee? En dan moet je eigenlijk afwegen van joh, welke keuze gaan wij eigenlijk maken? Gaan we voor een tussenlaagoplossing? oplossing? Gaan we gelijk direct uitfaseren in één keer? Als een soort big bang approach. Uh, ja, als er miljoenen door je hele business gaan, dan zou als je alsjeblieft dat risico willen beperken door bijvoorbeeld een tussenlage tussen te zetten. Oké, okay, dus, dus budget speelt een rol. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat hoe je organisatie in elkaar zit en hoe je, hoe je met elkaar samenwerkt. Want API Management gaat over hoe systemen samenwerken, maar er zijn ook afdelingen die met elkaar samen moeten werken. Ik kan me voorstellen dat dat ook invloed heeft op hoe je de techniek inricht. Ja, vaak zien we dat vooral marketing meer om tafel moet gaan zitten met IT. Want vaak is marketing allerlei wensen waar IT geen weet van heeft. Het heeft vaak alleen de, de concrete projecten die al goedgekeurd zijn, waar al budget voor is. Van nou, dit moet er gebouwd worden. Als ze nou eerder betrokken worden, kunnen ze vaak ook meedenken van jongens, als we iets anders aanpakken... ...biedt het ons wat meer flexibiliteit, minder onderhoud en kunnen we ook sneller stappen maken. Dus dat gesprek tussen die twee afdelingen is wel een must. Ja, dus dan moeten marketeers met IT'ers gaan praten. Zeker. <laughs> dat, is, dat, is, dat, uh, is dat leuk? Uh, geeft dat spanningen? Uh, soms in het begin is even zoeken van joh, waar zit nou de overlap in uh, wat we eigenlijk willen. Maar uiteindelijk komt er neer dat IT veel meer inzicht krijgt in wat eigenlijk de business wil en wat marketing daarmee wil. En ook marketing krijgt meer begrip over hoe de IT-systemen werken, hoe dat draait en waarom bepaalde zaken langer duren dan andere zaken. Dus je krijgt ook wederzijds begrip naar elkaar. Uh, kun je misschien, want we hebben een heleboel dingen uh, de revue laten passeren. Uh, kunnen we in een paar zinnen uh, zeggen, van, want we kwamen van situatie A. We hebben een groot systeem dat het min of meer doet, maar dat we moeilijk kunnen uitbreiden, moeilijk uh, onderhouden. En hoe is nu onze situatie B, onze nieuwe situatie? We zitten dus vaker met marketing en IT aan tafel. Nou, dat lijkt me al winst. Uh, we hebben ontkoppelde systemen met APIs en dus zijn we... Wat is belangrijk? Zijn we flexibeler? Hebben we lagere kosten? Uiteindelijk nou, het eindelijk doel is dat je IT-landschap flexibel genoeg is om de business uh, te kunnen voorzien. Van alle wensen en eisen die ze maar hebben. Dat dat past ook bij de visie van de business. Maar ook dat IT zich vooral bezighoudt met het koppelen van systemen en onderhoud uh, hebben aan het maatwerkstuk wat zich nodig, wat echt maatwerk moet zijn. Ja, ik zit hier nou dus met Steven te praten. Maar het goede nieuws is, jij kan ook met Steven praten. Want ze mogen je gewoon bellen, toch? Zeker. Ja, en dan kom je langs en dan doe je een soort van workshop. En dan duw je ze gewoon de Enrise standaard oplossing op door de strot. Ja. Zo gaat het toch met consultancy? Alsjeblieft niet. <laughs> nee, okay. ik ga vaak bij de mensen kijken. Uh, wat hebben ze staan? Wat zijn hun wensen? Dat in kaart brengen. Ook een schets van maken van de architectuur. Ook een schets maken van de toekomstarchitectuur. En dan gaan we kijken hoe komen we er eigenlijk. Oké, okay, dit was hem. Steven, dank je wel. Dit was uh, Enrise Business Talks, waar we het hebben over jouw online business. En wil je meer weten, kijk dan op enrise.com.